Het prettige van deze rolstoel vind ik dat hij um, inklapbaar is. Dus als ik de steunen omhoog doe, dan kan ik hem inklappen en kan ik hem zo in de auto zetten. En dan is hij op zich nog wel lang. Maar wat ook weer fijn is, is dat je deze voetsteunen er relatief simpel af kan halen en weer op kunt zetten. Uh, <laughs> zo. Um, hij hoort dan te klikken. Ja. Um, wat ik ook heel prettig vind is dat hij uh, uh, aan de achterkant breed genoeg is. Dus als je loopt, uh, loop je nergens tegenaan. We hebben een eerder rolstoel gehad en daar was het wel het geval. Deze die uh, voorkomen, oh, dat je, je, uh, deze voorkomen dat je. Deze wieltjes voorkomen dat je de rolstoel naar achter kipt. En die zitten breed genoeg. Dus je stapt er niet tegenaan. En je kunt een parapluutje meenemen. Dus ja, ik vind dit een heel fijn model. Er zit een kussentje bij. Dat vind ik echt een aanrader. Dat maakt er voor mama wel verschil. En ze wil dan ook nog een kuffingje in de rug. Dus ja, als je dan kijkt naar een rolstoel, kijk waar je hem voor wil gebruiken, wil je meenemen in de auto, dan is een inklapbare handig. En kijk dan ook even hoe zwaar die is, dat je geen last krijgt van je rug. Wat ik vergeten was te zeggen en wat wel heel prettig is, is dat je ook de wielen er nog af kunt halen. Dus dat maakt hem een stuk compacter nog als je hem meeneemt in de auto en lichter.